Hi lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Mirjam en deze week heb ik weer leuke dingen gedaan. Althans, ik vond ze leuk, waaronder mijn haar geverfd. Verderop in deze video zie je welke kleur ik heb gebruikt. Ik zeg veel kijkplezier. Uh, dat mag wel, hoor. <laughs> We doen het. erin. Ja. Ach. Ik ben beeld aan het maken voor, uh, voor een evenement. Oké, okay. gewoon een, een Duits evenement. Ja. Oké, okay. succes. <laughs> ja, dankjewel. Ik ben dus uh, op pad om filmpjes te maken voor uh, OMG en uh, Pro Prestige. Maar er zijn een heleboel nieuwsgierige mensen die vragen zich af wat ik allemaal aan het doen ben. En zeker omdat ze die houder om die telefoon heen uh, zien. Dus ja, maar ja dit worden denk ik wel mooie beelden voor uh, de achtergrondbeelden. Ik ben weer thuis. Want, uh, de zon schijnt wel, maar het is best fris. Hé, hey, koekie! Ik zag net een meisje, die had een pak koekjes gekocht. Die was het pak aan het uitpakken. Ik liep achter haar een paar meter. Ze pakte de verpakking en zet het keurig om de hoek op de grond. Terwijl ik weet dat om de hoek ook een prullenbak is. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, je hoeft dat daar niet neer te zetten. Om de hoek staat een prullenbak. Wat zeg je? Ik zeg, om de hoek staat een prullenbak. Oh, dus ze bleef staan en ze keek me aan. Ik zeg, dus je kan het ook daar weggooien in plaats van daar neer te zetten. Oh, ja. Dus uiteindelijk pakte ze hem toch op. Wat zal ze zijn? Een jaar of 12, 13. Ik dacht, dan ga ik niet in mijn achtertuin op de grond neerzetten, jongen. Dus ja, ik heb, uh, ik heb haar gewoon even aangesproken daarop. Maar nu ga ik even een kopje thee doen, want uh, ik heb het koud. Even jas uit en dan een uh, kopje thee. Uiteraard heb ik ze ook vriendelijk bedankt natuurlijk dat ze dat deed. Maar ik geloof niet dat ze dat uh, in dank afnam. Ik geloof niet dat ze er blij mee was dat ik dat zei. <laughs> ja, hallo. Troep maken doe je maar lekker bij je eigen thuis, hè? Oh, en Pikwik vraagt welke plek ter wereld wil jij naartoe? Nou, mensen die mij kennen, die weten dat wel, hè? Ik wil natuurlijk naar Indonesië. Die kon ik niet op mijn doelenlijst zetten, hoor, want dat is uh, een pittig prijsje, zal ik maar zeggen. Ik zit net even in mijn agenda te kijken en ik zie dat ik vanavond naar OMG Popcentrale. Nee, joh, OMG Popcentrale. OMG, de coverband. Waar ik uh, mee ga optreden samen met Popcore Prestige. En dan uh, en, en, en, en, en vanavond vanavond hebben wij een overleg over 7 februari. En we gaan oefenen met Xerox. Dat is ook een coverband. Dus uh, en ik uh, neem jullie natuurlijk weer gezellig mee. Kom op, lekker swingen. Onderweg naar de... het overleg. En dat ruimt ook nog. Onderweg naar het overleg. Maar ik ga nu weer fietsen. Oh, dan moet ik weer even kijken waar ze zitten hoor. Ik gok in M dan weer. Hoppa, die gaan we ergens ophangen. Ja. Hoe ga je dat doen? Ja! Action! Ah! Oh, ik denk dat wordt heel bescheiden, maar juist niet. is twee mensen, ja. Oh, dat weet ik niet. Is dat kan. Ja, zo dat zou kunnen hoor, ik weet ja, ik, uh, ik ben je blijf je niet zo heel goed Dan ontdop. kunnen wij zelf ook meedoen. Uh. Ja, nou, ja, ja, Moet je daarvoor opgeven of kan je gewoon uh, ja, ja, ja. zeggen van ik wil dat zingen en. Uh, we hebben jou heel lang geleden al opgegeven. Ja, <laughs> ja, op een andere manier. <laughs> nee joh, hier kan je gewoon naar uh, meedoen, ik zou het met Eli checken. Oh, Eli, die gaat dit, zeker. In het kader van geld hebben we niet, maar spullen. Hè? Ja, ja, toch gewoon de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Nou, die zit erin. maar. Ja, niks meer aan het doen. Dat doe ik mee, hoor ik al. Na de dood. Wat een bak mooie herrie was dat? Ik denk dat mijn oren nu stuk zijn. Ik heb twee mooie posters die ga ik ophangen. Ik hoop dat we de tent vol krijgen met z'n Het is minder koud ook hier. Jammer hoor, van het weer, maar ja, dat maakt niet uit. We moeten die dikke pannenkoek er weer aflopen. Maar het zou dan 5 kilometer zijn, dit denk jij? Ik ja, heb een probleem. We zitten in de middel op Nova en ik moet plassen. En in het riet gaat ook niet. Oh, dat ruikt ook nog. Want voordat je het weet, zit er zo'n stuk riet in mijn reet. Nou, gelukkig is het wel weer droog. Straks mijn pakketje ophalen, want ik heb de mail binnengekregen. Ja, ha, ha, ha. Hoe, laat zijn we, hoe laat zijn we precies begonnen met lopen? En ik wil meelopen met de vijf kilometer, alles doet me zeer. Oh, mijn klutskrieën. Als we hier afgaan, dan komen we sneller bij de auto. Ja, ik ben... Uh... Eindelijk thuis en ik heb vanmiddag mijn pakket opgehaald voor mijn studie. En ik wilde eigenlijk wachten tot morgenochtend om hem te openen, maar daar had ik geen geduld voor. Ik wilde het nu openen. Ik wil nu weten wat erin zit. Mocht je je nou afvragen waarom mijn haar zo wild zit, nou ja, dat komt dus door die uh, wandeling van uh, de straks. En ik heb een bloemetje, die ga ik daar heel leuk in... Uh... Kleine glaasjes doen, maar eerst even, ik wil eerst even deze. Groei door! En ik moet zeggen, dit is echt razendsnel gegaan. Ik heb het adres aan laten passen naar een afhaalpunt in plaats van mijn eigen huisadres. Want dan weet ik zeker dat het goed aankomt. Jee! Loi! Succes, dankjewel! Hij zit er niet bij, hè? Hij zit er niet bij, dus dan ga ik wel even een mooi... Jeetje! Kan nooit jongens. Hier ga ik wel even voor bellen. Hij zit er gewoon niet bij. Ik moet ik eerst studeren en dan pas... Uh... Nou, hier hebben wij uh, een map. En de eerste boekjes gaan over burgerschap, archivering. Ja, dat is Kashi. Archivering is Kashi. Organisatiekunde. Ik ben nu uh, uitstekend in de weet-niet-kunde. Maar dan ben ik uitstekend in de organisatiekunde. Wat leuk jongens. Tips voor een soepele start. Van uw opleiding. Ik heb hier zin om, Ik heb hier zin om. Maar ik weet niet of jullie... Ik weet niet of jullie me zien liggen. Want ik had ook gezegd dat ik mijn huisje af ga maken. En dit is een onderdeel daarvan. Ah, ah. Kijk. Pa, Super gaaf. Jongens, ik ben helemaal blij weer. Ik ben happy de pep. Ik heb vanmiddag, denk ik, vijf kilometer gelopen. Ik ben aan het oefenen voor de avondvierdaagse. Nou was dit één keertje, maar ik krijg al gelijk overal last van joh, van mijn knieën, van mijn, mijn liezen. En heb nog maar één keer één stukje gelopen. Dan nou weet ik niet eens helemaal zeker of dat vijf kilometer was, maar oh, ik ben het zo niet gewend. We gaan het zien, avondvierdaagse. Ik weet, niet, ik weet niet of ik dat volhoud, maar ja, goed. We moeten wel, ik heb hem opgegeven. En willen jullie op de hoogte blijven hoe het met mijn studie gaat? Doe even een duimpje omhoog, klik even op abonneren, druk op het belletje, want dan kan je alles volgen. En dan kan je straks misschien ook meevieren hoe ik mijn diploma binnenhaal. Hi, ik ga vandaag mijn haar kuiven. Ik had op Instagram gevraagd welke kleur ik moest gebruiken. En er hebben heel veel mensen gereageerd. Wel één. Dat ik deze moet gebruiken. Nou, dat ga ik dan uh, vandaag maar even doen. Ik ben benieuwd of dit pakt, want ik heb natuurlijk hartstikke grijs haar al van mezelf. Dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. En dan even kijken wat er allemaal in zit. Heb ik nog bakjes nodig of kwastjes? Oh, dat zit er wel lekker normaal in. Ah, Als ik dan zo'n hoofd krijg met zulke lang haar, dat zou vet zijn hè? Nu echt helemaal uitgeroeid. En uh, dat mag niet hè, dat mag niet. Oh, ik heb dus wel een bakje nodig, zie ik. Deze twee moet ik mengen. Ik ga even een bakje pakken. Ik heb even een schaaltje gepakt. Ik hoop eigenlijk dat alles hierin past. Ik vind dit helemaal spannend. Wist jij dat je je tube zo open kan maken? Er zit een speciaal tufje hiervoor. En die doe je dan zo. Hoop. Dat wist je niet, hè? Dus, dit gaat er allemaal in. <tus> Sterk spul. En dit... dat past wel, joh. Spannend, hè dit? Oh, wat een wat. Daar wordt het helemaal donker. Wie heeft er zin in een toetje? Kijk, nou, het ziet eruit als vla. Ja, het ruikt ook helemaal niet als vla. Ik denk, als je verkouden bent, je neus zit dicht. Hang je neus eventjes boven dit. Je bent even koudheid af. <coughs> Ik heb een spiegel nodig. Oh ja, handschoenen moet ik we wel aan, hè? want anders... Uh... Strauwen, de mouwen even op. Stru de mouwen even op, zei ik bijna. Zo. En dan beginnen wij in het midden. <laughs> stru struisvogel op mijn hoofd geland. Met blond haar. Wordt het het lichtst grijs natuurlijk, maar ik ben al grijs, dus ik ben eigenlijk benieuwd. Want dit pakt natuurlijk op donker haar of op echt blond haar heel anders uit dan op mijn haar. Dus het eindresultaat, ja. Dat wordt nog een dikke verrassing. We zijn niet bang. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat op het roze uitkomt te zien dadelijk. Het zit erin ik denk een half uur komen we zo weer terug ik heb het dus niet in de spiegel gezien maar volgens mij wordt het wel aardig donker want ik heb in het begin wel even gekeken maar daarna niet meer ik ga nu even onder de douche alles even uitspoelen en dan ben ik zo weer bij jullie terug zo daar ben ik dan weer dit is het dus geworden ik hoop dat je het een beetje kan zien want het is inmiddels wat schemeriger geworden en ik moet opschieten want ik moet ook uh, nog wat eten maar het uiteindelijke resultaat is, ja, valt me niet tegen eigenlijk. Want ik schrok enorm toen ik zag dat het zo donker was. Maar het is gelukkig met wassen en uitwassen en drogen is het weer helemaal goed gekomen. Ik heb er een hoop meuk in gedaan. Zodat het weer helemaal goed zit. En uh, oh ja, ik ga nog even een kleur op mijn, nagel, uh, op mijn nagels doen. Ze zijn uh, inmiddels langzap dat ik er wat op kan doen. En dan uh, gaan we lekker de hotop vanavond. Nou, ik hoop dat je het zo kan zien. Dit is het geworden en uh, ik... Ik ben niet uh, ontevreden, maar dat zei ik. Ik heb dus net gestofzuigd, dat doe ik normaal gesproken altijd op zondag. Moet je kijken wat dat met de kat doet. Kiekoekie. Kom maar. De grote boze stofzuiger is weg. Peisje. Hij is klaar, kom maar. Daar zit hij nog wel even een paar minuten. Ik vind het zo zielig, maar ja, weet je, ik moet toch stopstijligen. En weet je waar ik nu naartoe ga? Een schoolvriendinnetje, echt van de basisschool. Ja, basisschool. Die gaat zingen, die zit in een cover, coverband. En daar ga ik naartoe. Ik heb gezegd dat ik ga kijken. Bellybutton heet ze. Ik ga even snel naar binnen, want ik ben een beetje laat. Fashionably late, zeggen ze dan. Ook erg handig. Van mijn doelen die ik begin dit jaar heb gesteld. Uh, als je niet weet waar ik het over heb, moet je even hier kijken. Um, heb ik het volgende in huis gehaald. Ja, dan moet ik de camera wel opdraaien als ik het wil laten zien. Zo zie je het niet, hè? Nee. Dit is een PVC vloertje. Jawel. Grijs. Dat ja, is PVC, toch? Ja, zie PVC. En die komt hier, in deze geweldige wc. Want dit lag erin, oh. nog steeds, dit uh, afschuwelijk uh, uitziende plastic sizzle En daar komt nou deze, deze donkergrijze pwc vloer. Maar ik heb zitten denken om die vloer ook hier tegen die tegels aan te doen. Ik weet niet of dat mooi is. Misschien wordt het wel heel erg donker dan. Hè? Met, uh... Ik heb eentje er al voor gehouden. Zo. Dat wordt, misschien wel... ja, dat wordt misschien wel heel erg donker hoor. Maar dat lijkt me wel mooi. Ik weet niet, ik weet niet zeker of ik dat ga doen. Maar in ieder geval, die vloer, die hele vloer van die gigantische wc, die komt dus met uh, die PVC-grijs. Miede, happy. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer. Klik op de bel, want dan mis je niks. En dan zie ik je de volgende vlog weer. Doei! doei!